Dag allemaal, mijn naam is Isabel en ik werk voor VIA Don Bosco. Jouw leerkracht geeft je vast en zeker wat meer uitleg over onze organisatie, maar dat komt later. Eerst heb ik een uitdaging voor jullie. Heb je ondertussen je schoenveten bij de hand? Laat je leerkracht dan straks per plek staan door deze truc. Je ziet dat de veter rond mijn vingers geknoopt is. Je kan ook een gewone touw gebruiken. Kijk, hij zit stevig vast. Ik trek er eventjes goed aan en je merkt dat hij niet lost. Of toch wel? Het lijkt er zelfs een beetje op dat het touw dwars door mijn vingers ging. Doe jij me na?